in de minder goede tijden van het bedrijf, dat we niet konden reageren op de veranderende marktomstandigheden. En dat komt ook omdat er ja, heel veel mensen bij ons werken, een heel groot hoofdkantoor in hele vaste systemen. En, en door nu met weinig mensen op het, op het kantoor te werken en met heel veel externe partijen, kun je gewoon veel sneller reageren. En kunnen we ook uh, makkelijker versnelling aanbrengen op de zaken waar wij versnelling nodig denken. Je hoeft geen mensen aan te nemen. Je hoeft geen afscheid van mensen te nemen als je de focus verlegt. Hallo, ik ben Louise Doorn, founder en CEO van Hello Maas, marketing as a service. Welkom bij deze Hello Masters podcast powered by Hello Maas en Frank Watching. Hello Maas is hiring. Vind je mensen en marketing leuk? Ben je tech curious? Heb je zin in een early stage start-up? Bouw dan samen met ons aan de future of work in marketing. Jobs.henomaas.com. Hallo, beste Hello Masters luisteraars. Vandaag hebben wij een hele leuke gast, de CMO van Blokker. Nou, wie kent Blokker niet in Nederland? Uh, meer dan 4000 winkels, uh, heel veel in het nieuws de afgelopen periode. Dus ik ben heel blij dat Martin van Velsen tijd heeft genomen om uh, vandaag bij ons in de Hellomaster Studio, wat meer te vertellen over zijn rol en marketing en groei bij Blokker. Welkom Martin. Dankjewel. je hey, Je hebt al een mooie carrière. Hè? Momenteel werk je als uh, uh, director marketing en e-com uh, bij, uh, bij Blokker, maar je hebt ze daarvoor vooral in de bureau en, uh, en klantzijde ook mooie rollen vervuld. Uh, bij Amsterdam Rai, uh, AS Watson, die ook uh, eerder bij ons al uh, uh, in de podcast was en ook bij Action. Dus je hebt echt uh, heel veel retail marketing uh, ervaring, uh, toch? Ja, ja, absoluut. Ik heb uh, de laatste fase van mijn carrière voor retail gewerkt. En met erg veel plezier. Daar gebeurt gewoon heel veel op dit moment. En zeker het snijvlak van, van de winkel en het web vind ik uh, heel erg interessant op dit moment. Ja, ja en daar uh, gaan we vandaag ook uh, meer de diepte in. Wat is bij jullie super actueel? Um, hey, wat is uh, je laatste aankoop bij, uh, bij Blokker geweest? Want het is toch wel de huishoudwinkel van Nederland. Dus zijn ben even benieuwd, wat dus jouw uh, laatste aankoop? Ja, heel, heel bazaal. Uh, koffie, koffiecups. Uh, ik ben oh. een groot fan van, van onze eigen koffiecups. En ja. Uh, ja, die gaan vrij snel op. Dus ik kom regelmatig bij de Blokker om mijn voorraad koffiecups aan te vullen. Oh, Want hebben jullie dan andere koffiecups dan bij de Albert Heijn? Ja, we hebben ons eigen merk uh, koffiecups de, ah, de, okay. en met een heel recycle programma okay. erachter. Je kan ze bij ons weer inleveren, dan worden ze gerecycled. Um, het zijn aluminiumcups, want die kun je het beste recyclen. En mm. uh, het is gecertificeerde koffie, hij is in Nederland gebrand, hij in, de cups worden in Nederland uh, gevuld dus, um, en het zijn de scherpste prijs voor, uh, voor aluminium koffiecups in Nederland. Dus ja, geen enkele reden om ze niet te kopen. En, heel, en ze zijn oh ja. heel lekker, een hele goede koffie. Allright, nou dat wist ik helemaal niet. Ga ik dat een keertje proberen. Goed en het nee, kind als we het ook heel circulair uh, hebben aangepakt. Dus uh, dat is nog beter. Um, hey, uh, je hebt natuurlijk heel veel uh, verschillende ervaringen, vooral recentelijk in, in retail. Waarom heb je voor Blokker gekozen? Ja, vanwege de uitdaging die er lag. Toen Michiel het uh, bedrijf overnam in 2019, uh, had hij het plan om Blokker echt vanaf de grond toe opnieuw op te gaan bouwen. Ja, Um, dus er werd een nieuw team neergezet, hij had nieuwe plannen, een nieuwe strategie en heel veel energie. Um, en dat sprak, die combinatie sprak me enorm aan. Dat is heel mooi om ja. daar uh, deel van te kunnen uitmaken van zo'n project. Ja. Want hoe lang zit je nu bij uh, Blokker? Sinds de zomer van vorig jaar. Ah, oké. Okay. Dus je hebt ook uh, hoop meegemaakt, ook wat betreft winkels sluiten, andere dingen doen met uh, mensen in de winkel. Uh, Zeker. Ja, ja. ja toen want die, ik bij uh, blokken. Sorry. Nee, Zeggen. ga je gang. Nee, Toen ik bij blokken kwam, um, begon ik eigenlijk met het ontwikkelen van de plannen, maar al heel snel werd, gooide de corona roet in het eten. Ik ging de ja. focus volledig naar uh, inspelen op de steeds veranderende omstandigheden. We gingen mm -hmm. natuurlijk heel snel van gesloten winkels naar winkel op afspraak of afhalen in de winkels. Uh, alles kwam. Uh, elke maand was er wel een andere. Propositie ongeveer die ontwikkeld moest worden. En dat is, ja. was heel dynamisch, maar het is ook wel leuk als we weer eens echt aan de plannen kunnen gaan bouwen. Ja, helder. Ja, want Plokker bestaat natuurlijk al 125 jaar. Um, er is recent wel veel veranderingen geweest, ook in de directie. Hè? En, uh, in zes jaar uh, maar liefst 36 verschillende directieleden, ja. waaronder vier marketingdirecteuren. Uh, ja, van bijna failliet naar nieuwe, nieuwe strategie met heel veel ambitie. Um, hoe hoe start je zo'n zo job eigenlijk, wat uh, met zo'n uh, recente legacy toch heel turbulent is um, en, en dan ook nog eens een keer instap in een hele turbulente tijd. Um, hoe hou je jezelf zeg maar als CMO, um, ja, hoe zet je jezelf neer aan en enerzijds dat je heel operationeel uh, natuurlijk dingen moet doen, maar aan de andere kant ook die strategie en die hele grote ambitie uh, gaan waarmaken. Hoe heb je dat aangepakt? Ja, het is, het is wel een kwestie geweest van steeds hele duidelijke keuzes maken en prioriteiten. Kijk, op het moment dat de winkels dicht gaan, dan, dan vervalt even alle toekomstpersplannen. Het uh, zijn even niet meer belangrijk, dan gaat het over het nu. En op andere momenten, als dat er eenmaal draait, dan gaan we weer vol aan de slag met de langere termijn. Verder hebben we gewoon een heel goed team, niet alleen mijn eigen team, maar ook het MT. Van Blokken is enorm uh, uh, op elkaar ingestemd. En de neus daar enorm dezelfde kant op. Dus we zijn gelijk al begonnen met in ieder geval een hele duidelijke richting neerzetten, duidelijke keuzes maken. En dat geeft ons wel leidraad in alles, ook als we snel keuzes moeten maken. Om te bepalen welke kant we op moeten gaan en wat de goede keuzes voor blokken zijn op dat moment. Dus dat heeft wel ja, enorm geholpen. Maar ja, dat het ja. af en toe improviseren was, ja, dat, dat, dat uh, kan ik niet ontkennen. Ja, en wat is zeg maar je, je plan zeg maar voor de aankomende twaalf maanden? Waar, je had het net over veel meer in het online kanaal gaan doen. Ja. Kun je iets delen al waar, van waar je speerpunten liggen? Ja, nou ja, we zijn nu heel druk bezig met het, uh, eigenlijk het, echt, het ontwikkelen van uh, category plannen over alle kanalen heen. Uh, Blokker verkoopt zowel uh, zelf via hun eigen webshop, maar we hebben ook sellers op ons platform. Dus we hebben ook een marketplace we hebben natuurlijk winkels en daarnaast verkopen wij ook bij bol.com. En we zien ook dat we niet alle artikelen uh, geschikt zijn voor elk kanaal. Dus het gaat erom dat je je hele assortiment zo samenstelt dat je het maximale uit elk kanaal haalt en het maximale uh, uit de potentie van elk artikel. Mm -hmm. We proberen echt de juiste artikelen op de juiste plek neer te leggen. Ja, dat is toch wel een behoorlijke omslag voor een bedrijf dat al 125 jaar bestaat. Dus dat is een uh, belangrijk project voor volgend jaar. Ja, en daarnaast ja, is wel het mijn project onze, onze website uh, echt uh, ja, een paar goede stappen omhoog te laten zetten op het gebied van uh, conversie, uh, SEO, um, de hele customer journey verbeteren, dat soort zaken. Dus dat zijn wel de twee belangrijkste projecten die we hebben staan. Ja. En, en ten derde heeft Blokker ook um, duurzaamheid enorm omarmd. Nou, ik gaf wel even aan met de koffiecupjes, dat is een belangrijke start geweest. Maar ook duurzaamheid moet echt geïntegreerd worden in de, in de kern van ons bedrijf. Die manier van denken en het ook gaan toepassen. Um, en uh, geef eens een voorbeeld hoe jullie dat doen. Nou eigenlijk hebben wij elk project wat we starten, proberen we nu ook um, af te wegen. Wat doet het voor blokker, wat doet het voor de klant, maar ook wat doet het voor de planeet. Mm -hmm. En uh, dat zijn drie vinkjes en elk nieuw project moet bij alle drie een vinkje hebben staan. Ja. Uh, en dat laatste vind je voor de planeet is vrij nieuw voor Blokker. Zeker in de tijd dat het een gevecht voor overleven was, dan vergeet je dat snel. Mm -hmm. uh, maar nu willen we daar echt wel stappen in zetten. Uh, bijvoorbeeld, ja. we, we zijn nu ook bezig ja. met uh, het bezorgen van artikelen vanuit de winkel, in plaats van vanuit de DC. Ja. Uh, dus uh, online bestelde artikelen gaat het dan over. En dat gaat met elektrische fietsen. Dus we proberen zoveel mogelijk van onze online bestellingen via de normale route in, uh, in de winkel te krijgen. En vanuit de winkel naar de klant te bezorgen. En, dat, ja, dat is, en we kunnen sneller bezorgen naar de klant. En uh, het is een stuk beter voor de planeet. Dus op die manier proberen we projecten te starten. Ja. Hey, uh, Martin, je vertelde net even over uh, nee, de hele e-commerce groei. Hè, dat dat een uh, heel belangrijk pilar is. Jullie werken dus ook met uh, derde-partij derde sellers, third-party sellers. En daarnaast verkoop je ook zelf via Bol.com. Mm. Um, Bol.com is natuurlijk best een grote concurrent van jullie. Um, hoe differentieer je, zeg maar, in, uh, naast zo'n partij die natuurlijk enorme dominantie heeft in, uh, in Nederland? Nou, wij, wij hebben ook veel eigen merkproducten. En we zien dat mm -hmm. die uh, heel goed verkopen op Bol.com ook. Hè? Dus de merknaam Blokker is toch nog wel heel erg bekend. En mensen hebben daar toch wel een, een goed gevoel nog bij Ook wat betreft de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het merk. Dus, op bol.com zijn wij bijna een A-merk uh, op artikelniveau. Ja. En, en ja, dat verkoopt het hartstikke goed. En verder zien we dat bol ook af en toe bijna een, een, een search engine is voor mensen die iets willen kopen. En door aanwezig te zijn met je merk op bol.com kom je ook weer even tussen de oren bij al je klanten. Ja. Um, dus ja, uh, we, kunnen, we kunnen heel hard gaan vechten tegen bol. Of we kunnen gewoon uh, samen optrekken en van elkaar sterktes gebruik maken. Ja, dat en is dus dan een van jullie sterktes ook het feit dat jullie meer dan 4.000 winkels hebben die je nu op een andere manier inzet in de customer journey? Ja, 400 winkels. 4.000. Oh, ook 400, ook. sorry. Ja. Uh, iets meer dan 400 winkels, ja. Nou ja, dat blijft ja. natuurlijk een bijzonder punt voor ons. Dat heeft Bol niet. Uh, wij zitten dichter bij onze klanten. We kunnen op heel ja. veel zaken. Uh, klanten kunnen bij ons ook een pakketje afhalen als ze toch in de buurt zijn. Uh, ja. Nou, wat ik zeg, we bezorgen vanuit de winkel. Mensen kunnen makkelijk retourneren naar de winkel. Um, dus recycleprogramma's zijn uh, goed op te zetten. Daar hebben we ook grote plannen mee om bij de winkel te maken. Op dat vlak hebben we ook een asset op zich voor bol.com. Ja, um, helder. Dus ik denk dat er ook een plek voor ons blijft, ook al uh, hoe groot Bol ook is. Ja. Wat, wat, wie zie je zelf, zeg maar, als bedrijven die. Uh... Nou ja, inspireren of, uh, of juist die je scherp uh, houden, omdat ze dingen bijvoorbeeld in, in jullie veld doen, maar dan, die dat heel goed doen. Waar kijk je naar, nou, zeg maar, voor je eigen inspiratie? Ja, ik vind, ik vind het moeilijk om, om het op één bedrijf te, te pinpointen. Er gebeurt natuurlijk zoveel, zowel in retail, um, als, dus als klassieke retail, als bricks retail, als op het web. Dat ik kan niet zeggen, dat ene bedrijf is perfect en die anderen volgen er allemaal op. Ja, ik volg heel veel wat er gebeurt. Mm -hmm. um, wat er nu gebeurt met flitsbezorgers is weer inspirerend om te kijken wat zij allemaal weer bedenken. Wat ook weer een aparte mengvorm is van, uh, van klassieke retail en, uh, en web. Um, met hun dark store zal ik maar zeggen. Yeah. Dus ja, er gebeuren continu dingen. En, en dat, dat vind ik het leuke van retail. Ik kan niet zeggen, die is, dat is mijn voorbeeld, want op het moment dat ik het uitgesproken heb, is het alweer bijna achterhaald. Ja, yeah, yeah, helder, helder. Laten we even wat meer uh, de diepte ingaan op, op marketing, uh, en want uh, nou, je bent CMO, uh, uh, hoe is jouw verhouding zeg maar ten aanzien van de andere uh, management teamleden, waar werk je veel mee samen? Meest uh, met uh, Category Management, met Janine onze CEO en uh, vanuit ICOM ook veel met IT. Mm -hmm. uh, dat is wel uh, een belangrijke kern, maar ja ook supply chain is natuurlijk ongelooflijk belangrijk omdat zowel in web als in winkel, uh, zeker in deze tijd moet ik eerlijk zeggen, ja. daar heel veel van afhangt. Dus ik kan niet echt zeggen dat ik, uh, uh, ik zou te mensen tekort doen als ik ze niet zou noemen zeg maar. We hebben elkaar echt heel hard nodig, zeker in de huidige dynamische wereld. Ja, de winkeloperatie is ook ontzettend belangrijk. We zijn ook heel druk bezig om onze klanten bijvoorbeeld nog beter te servicen. Door onze webshop ook toegankelijk te maken in de, in de winkels zodat als ja. iets uitgekocht is of een ander kleurtje, kleurtje willen ze het online kunnen bestellen. De winkelorganisaties mm. zijn er ook heel druk mee bezig. dus ja, We hebben elkaar enorm nodig. Ja, helder, helder. Hey, en binnen je marketingteam, wat is de scope van uh, marketing? Want ik had bijvoorbeeld uh, eerder dit jaar uh, de CMO van Bol.com, uh, Bouwkje Taphoorn. Uh, en die heeft een hele brede rol wat betreft marketing. Hè. Die heeft zelfs front-end developers. Uh, en uh, ja gewoon die hele keten zeg maar uh, daar Maar ik, we hebben ook wel eens CMO's bij Hello Masters die toch echt wel meer op traditionele alleen marketingstuk zitten. Hoe zit dat bij jou, omdat je natuurlijk ook e-commerce in je portfolio hebt? Ja, ja we, uh, in principe ben ik verantwoordelijk voor het commerciële gedeelte en de frontend van de website. Mm -hmm. uh, de backend ligt bij IT. <laughs> dat is de verdeling. Ja. Uh, we hebben vrij kleine teams. Uh, we besteden veel uit. Dus we werken samen met, uh, met Ordina bijvoorbeeld voor development. Mm -hmm. um, dus, maar het valt wel onder mijn verantwoordelijkheid. Maar daarnaast uh, campagnes, het promostuk um, en ons eigen merk vallen ook in mijn portefeuille. Ah, oké. Okay. Hoe groot is je team? Uh, ongeveer 30 mensen. Okay. Ah, oké. Okay. En, dan, uh, ja, dus dan heb je, en werk je dan uh, op een agile manier of uh, is het uh, uh, gewoon meer op competenties die je maat van elkaar zet of het is meer uh, projecten uh, matig werken? Uh, nou, voor, voor het ontwikkelen van nieuwe projecten, werken, voor, voor nieuwe projecten en uh, ontwikkeling op de website werken we agile. In ja. uh, campagne team en promo team werken we op een uh, meer op klassieke manier eigenlijk. Dus het loopt een beetje door elkaar heen. Ja. Het zijn ook echt verschillende ja. teams, uh, hoewel ze wel nauw samenwerken, maar het zijn echt wel uh, aparte teams met hun eigen verantwoordelijkheid en hun eigen KPIs. Ja. Um, en eigenlijk werkt dat prima. Uh, uh, je past je, we werken heel veel met externe partijen, mm -hmm. dus je zoekt ook een manier van werken die ook bij hun goed past. Hè, waar we met ja. een campagne team, met het klassieke reclamebureau werken, uh, we werken met het e team, met uh, bijvoorbeeld Ordina, die veel meer gewend zijn om in sprints te werken. Daar passen we ons hoger. ook een beetje uh, op aan. Ja, en waarom heb je ervoor gekozen om veel uh, ook uh, bij derde partijen neer te leggen? Ja, dat heeft eigenlijk met ja, agile werken te maken, flexibiliteit. We hebben natuurlijk ja. bij Blokker gezien in de, in de minder goede tijden van het bedrijf dat we niet konden reageren op de veranderende marktomstandigheden. Mm. En dat komt ook omdat er ja, heel veel mensen bij ons werken, een heel groot hoofdkantoor in hele vaste systemen.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 Ja, ja, absoluut, absoluut. Ja, dat is toch wel de, de manier van werken nu. Klopt, en je uh, ziet ook dat geboren... expertise die je nodig hebt, ja, ja. Dat, dat, dat vraagt zoveel, zoveel kennis, diepe kennis op sommige vlakken, die krijg je intern toch niet. Dan kan je nee, beter nee, maar met heel veel partijen samenwerken die kennis toch al hebben. Lijkt like ja. de arbeidsmarkt nog maar even buiten beschouwing. Ja, absoluut, want die is red hot voor vaste medewerkers in de markt. Ja. Ja. Hoe bouw jij een top marketing team? Alles in-house met alleen eigen medewerkers? Veel uitbesteden aan agencies? Of vaste freelancers uit je eigen netwerk op nieuwe projecten? Met Hellomaas is er nu een nieuwe manier om een top marketing team te organiseren. Ontdek het Flex Team. Alleen betrouwbare freelancers met duidelijk resultaat voor een transparante prijs. En alleen wanneer jij dat nodig hebt. Maak je marketingteam agile, slim en haal specialistische kennis van buiten naar binnen. Nu met meer dan 75 marketing skills on demand. Van grote verzekeraars tot snelgroeiende start-ups, topbedrijven werken al met het flexteam van HelloMaas. Ga naar hellomaas.com/flexteam en maak jouw marketingteam snel en slim tot een topteam. En uh, uh, waar wil je met je team, zeg maar, in, in de flexibele laag die je daaromheen hebt, waar, waar wil je graag over een jaar staan? Ja, kijk, over een jaar is wel, wel een hele korte scope, zeker in deze periode waar we nu leven. Want als ik heel eerlijk ben, ik weet nu niet eens hoe het na komende vrijdag ervoor gaat staan, als er weer een persconferentie ja. is. Ja. <laughs> ik durf bijna geen jaar meer vooruit te kijken. Maar wij hebben als nee. ambitie, als team, om, om over een paar jaar het voorbeeld te zijn van een omni-channel retailer. Ja, oké. Okay. En uh, daar, daar werken we met z'n allen hard aan. Dus ook dat ons, de opdracht aan de teams ook. Want we werken nu met verschillende teams. Ik zei campagne-team, promo-team, uh, e-com-team. Maar zij moeten ook zo samen gaan werken dat, dat al die grenzen vervagen. Ja. En dat we echt het maximale uit, uit ons hele bedrijf halen ongeacht waar de klant wil kopen. Ja, helder. En als je dan voor kiest om, zeg maar echt die centrale, je centrale team van 30 mensen, die, uh, ja, die hebben dan de, de speelfunctie en sturen natuurlijk ook uh, de flexibele laag naar buiten aan. Um, wat voor competenties heb je dan echt binnen nodig, waarvan je zegt, ja, op die manier kan ik gewoon goed sturen. Zijn dat dan vooral mensen die heel goed kunnen projectmanager, of is het juist die hele customer journey, Um, ja, goed uh, managen en vooral strategisch ook naar een hoger plan trekken. Kun je iets meer vertellen over hoe je dan je organisatie bouwt. En wat je dan centraal in-house doet. En wat je dan uh, het liefst uh, uh, erbuiten zet. Is het dan die, de operations bijvoorbeeld van al die nou ja, kanalen zeg maar. Omdat je inderdaad uh, daar hele specifieke kennis voor nodig hebt. Of, um, of vind je het ook belangrijk om dat soort experimenten ook in-house te doen met je eigen team. Heel hoog over hebben we eigenlijk drie types mensen in mijn team, uh, mensen die vrij strategisch denken um, en daarmee de lijnen kunnen uitzetten voor de, ook voor de bureaus en voor de teams um, en kunnen bewaken. We hebben mensen die op alle vlakken wel kennis hebben, zoals e-com, um, of performance, of um, campagne of media, maar dan wel op een vrij generalistisch niveau. En dan huren we de specialistische kennis in en we hebben een uh, groep mensen meer met meer projectmanagement skills die zorgen dat uh, alle bureaus en de interne organisatie uh, blijven samenwerken en alle projecten tot hun recht komen. Ja. Dat zijn eigenlijk de, de drie skills die wij uh, intern willen hebben. Ja, ja klinkt logisch. Um... Hoe heet het welke welke marketingkanalen werken nu goed voor jullie? Want ik kan me zo voorstellen dat je best wel veel moet switchen ook met uh, winkels wel open of aangepaste tijden. Heb je dat ook met je marketingkanalen of kun je daar wel vrij consistent in blijven? Nee, we, we hebben heel erg we hebben heel veel moeten switchen. Natuurlijk is online heel erg belangrijk geweest op sommige momenten. Dus dan hebben we heel veel budget naar de online kanalen geschoven. Uh, hoewel we ook tv bijvoorbeeld veel ingezet hebben het afgelopen jaar, omdat veel mensen weer tv keken en we onze website en onze e propositie daar ook goed konden vertellen. Uh, maar nu zitten we heel erg in het winkelstraten. Uh, het is, uh, blijkt dat het moeilijk is om mensen die het nog een beetje spannend vinden om te gaan winkelen, om die de winkelstraat in te krijgen. Hm. Maar de mensen die er rond, dus we richten ons eigenlijk vooral op de mensen die nu al in de winkelstraat rondlopen, die het nog durven, die het al durven. Dus er is nu bijvoorbeeld veel out of home gedaan de afgelopen maanden. En uh, ja, we horen vrijdag weer wat ons dan weer te wachten staat. En dan proberen we daar weer op in te spelen. Ja, ja helder. Hey, en een continu experimenteren super superbelangrijk. Kun je iets delen over een uh, experiment wat heel succesvol is gegaan? En daarnaast wil ik ook graag uh, uh, horen wat een, uh, nou ja, een, een totale mislukking is geweest. Om gewoon ook te keren hoe je leert. Want uh, ja, dat hoort er nou eenmaal bij bij experimenten. Um. Um, ja, kijk, ons beste succesverhaal is bijvoorbeeld um, dat wij toen de winkels dichtgingen pakjes geen zee gaan bezorgen vanuit de winkel. Dus 15 december vorig jaar werden op last van de overheid de winkels gesloten, vlak voor kerst. En wij uh, hadden toen eigenlijk bij de 5000 mensen werkeloos thuis zitten en iets van 100.000 pakketjes op het dc liggen die door PostNL niet meer bezorgd konden worden. En we zijn toen uh, op een houtje-toutje manier uh, um, pakketjes gaan bezorgen vanuit de winkel met onze winkelmedewerkers. Ja. Um, en dat is hartstikke goed gegaan met enorm veel enthousiasme van onze winkelmedewerkers. En door heel veel improvisatievermogen hebben we alle pakketjes bij onze klanten gekregen. En ja. zelfs nog heel veel extra kunnen verkopen. En nou, dat ja. heeft ons enorm aan het denken gezet over de toegevoegde waarde van de winkel. Dus uh, we lopen sinds de afgelopen zomer nu al een experiment waarbij we dus bezorgen uit de winkel, wat ik eerder al even aanhaalde. En um, ja, dat gaan we gewoon doorvoeren. En we hopen over twee jaar dat we in heel Nederland uh, pakketjes vanuit de winkel kunnen bezorgen op dezelfde dag dat ze besteld zijn. En ja, dat is echt een voorbeeld van iets gewoon doen en uitproberen en leren en dan denken, oh het werkt. En dat dan nu uh, echt gaan maken, in het echt gaan doen en dat voor de lange termijn... Uh, kan organiseren. Ja, top. Dus uh, ja, dat is wel een voorbeeld van dat. Ja, die mislukking. <laughs> ik zit er nog niet zo lang, dus ik heb niet heel veel dingen uh, um, zien mislukken. Uh, Blokker heeft natuurlijk in het verleden wel heel veel zaken geprobeerd die niet goed zijn uitgepakt, uh, maar het is een beetje flauw om mislukkingen aan mijn voorgangers, uh, mislukken van mijn voorgangers te hebben. Um, ik kan niet zoiets noemen wat echt misgegaan is het afgelopen jaar. Dat heeft ook mee te maken dat, dat, dat het afgelopen jaar alles wat je deed wel of wel, wel moest lukken, omdat de wereld gewoon gek in elkaar zat. Ja. ja. Um, er zijn natuurlijk wel heel veel kleine mislukkingen geweest um, uh, op het vlak van bijvoorbeeld hetzelfde voorbeeld wat ik net gaf, zo, dat je plotseling pakketjes uit de winkel gaat bezorgen. Heel veel dingen mis, misgegaan. Met de retouren bijvoorbeeld, dingen die in de winkel gepikt waren en dat klanten stuurden die de retouren naar de dc en dan stond iedereen verbaasd te kijken, waar komt dit pakketje nou vandaan? Want dat heb ik nog nooit eerder gezien, dat konden we niet thuis brengen. Maar ja, kan je dat een mislukking noemen of is het een soort gevolg uh, uh, ja, van het feit dat je dingen zo snel wil oppakken? Ja. ja. Ik ja, zie het niet echt. Nee, nee, nee. We gaan nee, wel eens nee. dingen fout, hè? ja. Hey, in het verleden hebben jullie ook uh, van die brandingcampagnes gedaan hè, met uh, Carrie Bradshaw van uh, Sex in the City. Zijn dat ook dingen waarvan je denkt dat, dat ga ik ook weer doen om uh, ja, dat merk toch op een andere manier te gaan laden? Of zeg je van nou ja, we willen het eigenlijk wat dichter bij gewoon de organisatie houden en, en meer kijken naar hoe we de producten op een makkelijker manier bij, uh, bij de klant kunnen krijgen? Ja kijk, die, die campagne is natuurlijk beroemd, maar wel in de tijd geweest. Blok is een tijdje zoekend geweest naar een nieuwe richting. Wat was het nieuwe... Uh, wat was het nieuwe recht van bestaan voor Blokker. Ja. Mijn voorgangers hebben daar verschillende uh, richtingen in gekozen. Die soms meer en soms minder succesvol bleken. En soms ook de tijd gekregen hebben om zich te bewijzen. Ja. Um, wij hebben nu een hele andere richting gekozen dan, uh, dan, dan Robert Wilhemen toen gedaan heeft. Um, dus dat type commercial zullen we niet snel meer maken. Um, wij kiezen nu veel meer om dicht bij onze kern te blijven, kwalitatief goede producten op het gebied van koken, tafel, huishouden en wonen... Uh, voor een goede prijs aanbieden aan onze klanten. Dat is eigenlijk wat we 125 jaar gedaan hebben. En daar past die commercial niet meer bij. Uh, ja. Ik denk ja. dat wij in onze communicatie producten altijd een belangrijke rol blijven ge uh, geven en, en, en niet, de, de, niet, niet een BN'er, zeg maar, of zo. Of staan nee. een internationale N'er. Ja. Um, dus nee niet meer dat. Maar we zullen wel. De toekomst willen we wel meer aan onze uh, propositie weer gaan bouwen. We hebben de afgelopen jaren gewoon heel veel gecommuniceerd, echt puur op product en veel promo niveau. Ja. Er komt volgend jaar wel weer een laag bij, wat we iets meer over ons merk en onze propositie kunnen gaan bouwen. Ja, helder, helder. En hey, je had het net al even over dat je dus uh, met zo'n flexibele laag uh, uh, graag werkt. Um, werk je ook direct met, uh, met freelancers? Of uh, is je flexibele laag iets meer bureaus en, uh, en, en andersoortige uh, flexibele oplossingen? Uh, buur, uh, in principe bureaus. Ja. Um, wederom omdat wij we zelf weinig mensen hebben. Bureaus hebben vaak ook hun. hoef je minder aan te sturen omdat ze hun eigen apparaat hebben. Een eigen mm -hmm. organisatie. Wij, gebruiken wel, wij werken wel met freelancers, maar alleen bijvoorbeeld om gaat in onze eigen uh, vaste personeelsbestand tijdelijk op te vangen. Ja. Maar we werken niet uh, met freelancers om expertise binnen te halen. Dat doen we echt niet. Okay. En is dat een, een bewuste keuze of is het iets ook wat vanuit het verleden al met bestaande contracten die je hebt? Nee, nee ik heb geen bestaande contracten, of alles is nieuw. Dat is een ander ja? voordeel van bij een bedrijf beginnen in uh, wederopbouw. Ja. Maar um, nee, het is echt een bewuste keuze om met wat grotere bureaus te werken. Omdat wij um, echt een oh. klein team hebben dat heel veel moet bereiken. En we hebben ook relatief weinig van die coördinatoren. En ja, om het hoeveel losse partijtjes, hoe meer losse partijtjes je werkt, hoe meer coördinatiewerk het vergt. En door met wat grotere bureaus te werken, um, ja, er zit een deel van het coördinatiewerk bij het bureau eigenlijk. Ja, ja, ja helder. Dus je kiest er eigenlijk voor om gewoon een one-stop-shop neer te zetten buiten de deur. Die dan gewoon afgebakende ja. stuk uh, werk doet. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, en hou je dan wel de flexibiliteit en omloopsnelheid er ook in, want uh, dat hoort wel van veel andere mensen die in de Hello Masters, uh, maar ook klanten waar we men werken, dat het soms wel over zoveel schijven nog gaat richting een bureau, waardoor soms wel de snelheid uh, uh, ja, niet optimaal is. Of hebben jullie dat anders ingericht? Nou, we hebben hele korte lijnen. In principe kijk, uh, hebben we ook we relatief weinig bureaus. Uh, we werken nu met... Uh, Bijvoorbeeld ja. uh, een, ook een bureaugroep ja. als ScanDit, waar bijvoorbeeld heel veel in zit: media, maar ook uh, van allerlei andere ja. gebieden op het gebied van online en social. We werken met één reclamebureau die ook de promo voor ons doet. We werken met, uh, dus dat is dan een kern van eigenlijk mijn campagneteam, het promoteam en twee bureaus. En dat is best wel overzichtelijk. Ja. En ja. zo werken ja. we uh, met het e-com team eigenlijk hetzelfde. Ja, ja. ja. Oké, okay. ja dan heb je dan andere en meer technische partijen waar je mee werkt. Ja, dan werken we met Ordina voor Development, we werken op een Salesforce platform, dus daar zit ook natuurlijk een stuk expertise. En dan huren we eigenlijk grote bureaus in um, om ons op specifieke projecten voor een afgebakende periode uh, te ondersteunen. Um, Orange Valley, op het ja. moment van, van CEO, die krijgen dan bijvoorbeeld een voorbeeld, die krijgen een opdracht van een jaar, die hangen duidelijke KPIs aan, daar is duidelijk afgesproken hoeveel vrijheid ze hebben, hoeveel budget ze hebben, wat ze moeten opleveren aan het eind van het jaar. Nou, dan hoe kunnen wij ze bijna loslaten. En na een jaar rekenen we met elkaar af, is het gelukt of niet gelukt. Um, hetzelfde doen we nu met ISM, of ja. niet van, van CRO. Um, en zo kunnen we projecten gewoon met een heel klein team, hele grote projecten aansturen, omdat er gewoon heel veel expertise bij die partijen zit. Als je maar duidelijke afspraken maakt en duidelijke tijdspaden uh, inricht, dan, uh, dan werkt dat heel goed. Ja, ja, oké, okay, helder. Hey, en op de Nima ID uh, sprak je ook hè, over, uh, over de cultuur, die je toen wat, wat stoffig noemde bij Blokker. Uh, maar jullie CEO, uh, Janine Holzer, die wil heel graag richting een uh, start-up cultuur om daar ook een uh, culturele verandering in te maken. Dat is natuurlijk best een grote transitie. Um, hoe pak je dat day-to-day -day aan? Uh, door mensen vooral het vertrouwen te geven dat ze fouten mogen maken. Ze, uh, uh, de bestemde ja. cultuur dat, dat, dat, dat, dat iedereen eigenlijk afwachtte totdat ze een opdracht kregen en dat gewoon uh, uitvoerde. En nu mogen mensen gewoon fouten maken. Ik heb liever dat ze geacteerd hebben, gereageerd hebben, of zelfs met plannen zijn gekomen of ze al geïmplementeerd hebben en dat het af en toe misgaat, dan dat ze niks doen. En, en dat is de hele cultuur bij het bedrijf. Mensen worden niet keihard gestraft als er een keer wat misgaat, maar ze worden beloond als het heel erg goed gaat. En, we hebben over weer de massa gehad, wederom wel een beetje een herhaling. Maar dat project dat we in de, met de winkelsluitingen gedaan hebben, met de bezorg uit de winkel. Iedereen werd, ja. werd gevraagd om te improviseren en creatief te zijn. En het is aan alle kanten natuurlijk beloond. Het is ook beloond in de media. We kregen positieve pers. We kregen wonnen prijzen met dat, met dat idee. Dus mensen zagen ook, hé, hey, het werkt als ik dat gewoon doe. Als ik gewoon, gewoon ga en ik probeer gewoon dingen. En... Dus, uh, dus dat is eigenlijk belangrijk. Maar day-to-day -day is dat het belangrijkste. Mensen ja. ook vrijheid geven om fouten ja. te maken. Ja, helder, helder. Hey, als laatste kolom hebben wij ook altijd wat vragen uit de community. Want uh, we zetten altijd op LinkedIn een poll uh, waarbij we ook mensen vragen om met uh, vragen van tevoren te komen. Ook vanuit onze partner uh, Frank Watching. En ik heb twee vragen van uh, twee verschillende mensen. Uh, Robert van Putten die vraagt: uh, uh, Wat is anno 2021 het onderscheidend vermogen van blokker? Wij zijn de enige, uh, zijn de enige specialis specialist op kokentafel en huishouden die zowel uh, fysiek als online uh, verkoopt. Wij hebben het allergrootste assortiment uh, wat je op allerlei manieren kan krijgen. Kijk, Als je onze sellers meerekent, dan hebben we een gigantisch assortiment uh, op, op elk vlak, op waterkokers. En als je het binnen nu en een half uur wil hebben, dan kan het, want je kan bij onze winkel langsrijden. Ehm um, dus dan heb je iets minder keuze, maar dan heb je het wel binnen een half uur in huis. En die combinatie ja. van eigenschappen heeft niemand. Ja, helder, ja. helder. Nog een tweede vraag van Elisabeth van den Berg. Um, welke rol speelt third party data uh, bij Blokker? En vooral wat gaan jullie doen als uh, third party cookies volgend jaar gaan uh, verdwijnen? <laughs> nou, wij hebben mazzel met onze achterstand. Blokker is pas vrij laat begonnen met echt een, uh, een digitale revolutie. Dus we ja. hebben nooit een hele grote afhankelijkheid van third party data kunnen creëren, want het werd ongeveer al afgeschaft voordat we zover waren om het te gaan toepassen. Ah, Dat oké. Is oh. uh, soms dus soms laten we zeggen, geluk bij voor mij een ongeluk. Ja, ja en we zitten, we zitten heel erg in uh, op, op dichters uh, nauw contact met onze, met onze trouwe klanten. Ik, zoals alle veelwinkels hebben natuurlijk een grote afhankelijkheid van een, van een relatief kleine groep hele trouwe klanten. En die willen ja. we gewoon goed leren kennen en goed kunnen bereiken. Dus met onze app, met ons uh, loyalty programma dat erin zit, met onze nieuwsbrieven en bestand, met onze accounts op onze website. Uh, maar ook met het uh, één op één contact in onze winkels, met tussen nog klant en, en medewerker, proberen we die groep vooral heel goed te leren kennen om ons, aan ons te binden. En die goed kunnen bereiken ja. en dan is de afhankelijkheid van third party data ook wat kleiner. Ja, helemaal helder. Ja, ik denk dat het gewoon voor heel veel bedrijven nu geldt dat het tot de toekomst wordt. Dus veel meer waarde toevoegen in plaats van uh, ja, heel veel ad-dollars uh, uitgeven. Precies. Uh, ja, helemaal helder. We nou, ontzettend veel gedeeld, Martin. Dank voor al je openheid. Uh, zeker uh, veel uh, ja, variatie in jouw rol als, mm -hmm. uh, als CMO en ook uh, head of e-commerce bij uh, Blokker. Wens je heel veel succes in uh, de komende periode. En uh, dank Dankjewel. je wel voor al je tijd uh, vandaag.